Als je de literatuur bekijkt, zowel de wetenschappelijke literatuur als alle policy documents um, in Nederland, OECD, um, dan zien we een enorme hoeveelheid vaardigheden, kwaliteiten, noem ik het maar even, die we verschrikkelijk graag willen bewerkstelligen. Maar dat is nogal wat. We zoeken wel eigenlijk een schaap met meer dan vijf poten en um, soms denken we ook, of lijkt het erop, dat um, ja, deze kwaliteiten maar zomaar vanzelf zouden ontwikkelen... Um, ...terwijl we daar natuurlijk als school, als docent, als werkomgeving heel bewust aandacht aan moeten besteden. Nou zijn het er ook zoveel dat het lastig is om daar een keuze uit te maken. Nou, dat gebeurt wel hier en daar. Er zijn een x-aantal raamwerken en modellen die dat dan proberen um, nou een beetje um, zeg maar, um, te verkleinen. Zeg maar. Die nemen wat vaardigheden en kwaliteiten samen... Habits of mind. Dat vind ik een heel aardig model. Ja, jullie hoeven misschien geen foto's te maken, want het komt beschikbaar. hoor. Jullie mogen de pdf eh, gewoon hebben. Ja. <laughs> en dit is een ik vind dat een aardige, de habits of mind. Hè? Als je nadenkt over wat is nou nodig voor, voor, voor leven lang leren. Maar het nou, maakt nog steeds geen onderscheid in type kwaliteiten. Dat geldt ook voor deze. Um, 20th century student outcomes en support systems. Ja, in feite hè, zie, zie je daar dus ook weer allerlei skills waarvan we dan ook nog niet zo goed weten hoe dat leerpsychologisch nou zit. SLO, dit is het raamwerk voor 21ste eeuwse vaardigheden. Um, daar zien we allerlei, hè, daar zien we sociale culturele vaardigheden, kritisch denken, maar ook ICT uh, vaardigheden. En eigenlijk staat dat allemaal op één lijn en het zijn nog steeds allemaal vaardigheden. Hè? Um, Onderwijs 2032 gaan terug eigenlijk ook wel naar de uh, vakdomeinen, hè, naar de kennisdomeinen, en hebben één cirkeltje, daar, dat zijn dan de vakoverstijgende vaardigheden. Maar eigenlijk is, het daar, is het daar de crux, hè, waar we het vandaag over hebben. Die vakoverstijgende domein, overstijgende vaardigheden. Nou, Wat ik jullie wil laten zien, is dat je daar ook op een andere manier um, een indeling in zou kunnen maken, die volgens mij leerpsychologisch helpt. Um, je zou het kunnen opsplitsen, zeg maar, alle kwaliteiten... die we uh, graag zouden willen ontwikkelen in um, vier zaken. En die werden helemaal in het begin ook al even genoemd. Ik denk namelijk dat het niet alleen vaardigheden zijn, cognitieve vaardigheden... maar evenzeer bepaalde houdingen, zelfbeelden en motivaties... en dat dat ook elkaar kan versterken en beïnvloeden. Wat ik heb gedaan is um, laten zien in het raamwerk welke vaardigheden en houdingen motivaties we uit onderzoek kennen... die werkelijk effect hebben. En dan moet u zich voorstellen dat ik niet... ik ben niet een voorstander van ofwel vaardighedenonderwijs... ofwel kennisonderwijs. Hè. Die, die, die discussie die wil ik voorbij. Het is niet of-of. Het is en-en. Dus die smallere basis van onthouden, begrijpen en toepassen... kennisoverdracht, eh, vaak niet domeinoverschrijdend... dat doen we vaak in het onderwijs, doen we heel goed overigens doen we in Nederland heel erg goed. Maar we moeten verbreden als we werkelijk willen leren voor de toekomst. En daar gaat het mij om. Het is dus niet of-of, maar het is een deelverzameling van. Nou, En ik zie dat als uh, de schijf van vijf. Zou je kunnen zeggen, het is voeden. Er werd net al een uh, link gelegd met eten en drinken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we nadenken over lesgeven, over leren als voeden. Jezelf voeden met de gezonde ingrediënten waarvan jij weet dat ze werken, dat je ze nodig hebt. hoeft niet iedere dag op dezelfde manier, maar dat je genoeg variatie aanbrengt, dat je weet welke onderdelen werkelijk goed zijn en dat je ook niet een eenzijdig voedingspatroon aanhoudt. Um, nou. En dan zou je kunnen zeggen dat het midden, je vochtinname, dat dat de kennis is. We hebben kennis nodig, anders kunnen we al die andere dingen ook niet. Je hebt ook vocht nodig. Ook al eet je heel gezond, als dus je niet genoeg drinkt, gaat het niet goed met je. Dus het is een en-en situatie. Um, wat zijn nou de vaardigheden, houdingen, motivaties en zelfbeelden die we kennen uit decennia leerpsychologisch onderzoek, die er echt toe doen, die echt prestaties verbeteren. En um, je ja, ook werkelijk hè, een andere manier van leren en dieper leren uh, aanleren. En dat zijn dingen die niet in isolement kunnen, die ...gezamenlijk zeg maar, in het onderwijsprogramma gebracht moeten worden... ...waar ook een leercultuur door kan ontstaan... ...die positief is en die jou ook aanspreekt als lerende... ...of als werknemer die blijft leren... Hè, ...op zeg maar, nou, een beetje het initiatief nemen in je eigen leren. Als het om vaardigheden gaat, heb ik het dus enorm gereduceerd. Hè? Het gaat mij om hogere orde denkvaardigheden. En dat wil dus zeggen dat je naast... Heel lagere orde denken, dus naast onthouden, begrijpen en toepassen... Ook toegaat naar eigen kritische analyse, eigen evaluatie van informatie en lesstoffen, kennis en eigen creatieve oplossingen bedenken. Dat is heel belangrijk en kan op alle niveaus, ook met vmbo en mbo leerlingen, hebben we daar succes mee. Dat kan heel goed. Sterker nog, het spreekt hen enorm aan omdat ze eindelijk hun eigen ei kwijt kunnen. En je kan hen ook het belang leren vanzelf op die manier aan de gang gaan en niet zomaar alles voor zoete koek aannemen onderzoekende en ontwerpende vaardigheden, daar hoort van alles bij. Uh, eigen uh, onderzoeksvragen bedenken, maar ook eigen nieuwe toepassingen voor een he, technisch uh, object. Uh, Metacognitieve denkvaardigheden, bij leren leren, is het enorm belangrijk dat je je bewust bent van hoe jij zelf leert. Of wat handiger leermanieren zijn uh, dan anderen. Zelfregulatie, kunnen plannen. Dat zijn, we weten uit onderzoek dat dat een van de belangrijkste kwaliteiten is die prestaties kan beïnvloeden. Uh, houdingen noem ik er drie. Kritisch-onafhankelijke houding, dus een, houding ten op, een positieve houding ten opzichte van kritisch en onafhankelijk denken. Een positieve houding ten opzichte van nieuwsgierige vragen stellen. En een positieve houding ten opzichte van samenwerken. En ik zet dat onder de houdingen en niet onder de vaardigheden. En de reden daarvoor is dat het zo belangrijk is dat je eerst een positieve houding ten opzichte van het belang en het nut van deze zaken... ...moet hebben voordat je het kan doen. Dus een houding is, wij hebben overal houdingen over, hè? allemaal impliciet, onbewust... Uh, ...houdingen ten opzichte van bepaalde soorten eten en bepaalde uh, beleidsmaatregelen. Maar we kunnen ook een houding hebben ten opzichte van samenwerken of nieuwsgierige vragen stellen. Kritisch reflectief zijn. Zie het belang daarvan in. Zie het belang van niet zomaar alle informatie voor waar aannemen. Zie het belang in van zelf naar eigen analyse en evaluatie gaan... Zie je het belang in van doorvragen hè, voor nieuwe kennisontwikkeling? Heb je er plezier in? Heb je het gevoel dat jouw omgeving, jouw klassecultuur of jouw werkomgeving, dat waardeert? Dat is ook een houdingsaspect, hè? perceptie van de sociale norm. Heb je het gevoel dat je daar goed in bent, dat je dat kan? Dat is ook een houding. Um, dus dat daarom zijn dat houdingen in dit model en geen vaardigheden, omdat ze voorliggen daaraan. Nou, we weten uit allerlei literatuur dat um, dat soort positieve houdingen ten opzichte van dat soort gedrag um, een enorm positief effect kunnen hebben op jouw motivatie. De wil om iets te doen en te kunnen, dus en de intentie om iets te doen. Nou, we weten ook uit onderzoek dat die intrinsieke motivatie, die willen kunnen benadering en ook daarop willen presteren dan, dat die... Um, het uh, ...heel belangrijk is voor het verklaren van verschillen in gedrag en prestaties. Dus die achterliggende houdingen, die kunnen we bewust maken. Daar kunnen we mee spelen. Daar kunnen we, die kunnen we inbrengen in onze werk en onze klascultuur. Um, en vervolgens hebben die een positief effect... ...of kunnen dat hebben op de wil om iets te doen, op je motivatie. Zelfbeeld, daar ga ik straks uitgebreid in de workshop op in... ...op groeimentaliteit, het is een heel belangrijk aspect. Een impliciete overtuiging of je kan groeien... He, ook al kan je iets nog niet, ook al is er een uitdaging, vind je iets moeilijk, denk jij dat je kan groeien? Hoe ga je om met feedback? Um, ga je ergens juist op af of loop je ervoor weg als je iets moeilijk vindt? Hele belangrijke uh, kenmerken die ook weer invloed kunnen hebben op jouw gevoelens van zelfbekwaamheid en op je motivatie en daarmee op je vaardigheden. Nou, dit is wat ik jullie wilde meegeven, als, zeg maar, om er een beetje chocola van te maken. Van, van wat, he, hoe kunnen we nou op een zeg maar, leerpsychologisch andere manier kijken naar vaardigheden, naar kwaliteiten, zou ik het liever willen noemen. En dan kom ik dus op deze elementen, eh, waarvan ik zeg, ja, dit is dan de schijf van vijf, waar je in ieder geval eh, aandacht aan zou moeten besteden. Dank je wel.